Op het moment dat je harde schijf vol zit kun je de Google Drive 5-schijf op een andere schijf laten opslaan. Open de voorkeuren en klik dan bij deze optie op wijzigen. Je kiest een map bijvoorbeeld op je D-schijf en daar laat je dan al de cachetbestanden bestanden opslaan. Nou, en op die manier zorg je ervoor dat je opslagruimte dus niet op je C-schijf, maar in dit geval dus op je D-schijf wordt opgeslagen. Google Drive-screen wordt opnieuw opgestart en vervolgens kun jij aan de slag.